School was alweer een tijdje begonnen, ik heb een nieuwe intro en een nieuwe film voor jullie in de aanbieding. Niet helemaal, maar goed in ieder geval op naar de intro. By the way, supporters. sporters. Sporters, sporters. Weet je niet wat sporters zijn? Want? Oké, okay. alle mensen. Deze video gaat over The Last One. Maar dan deel 2. Mocht jij deel 1 nog niet hebben gezien en ik krijg nu een melding dat mijn camera weer weg is. Woehoe, dit is de derde keer dat ik het. De vierde keer zelfs dat ik hem opneem. Eerst viel de camera uit. Ten tweede Gewoon de tekst. Gewoon niet goed. Ik wist niet wat ik moest zeggen, want ja, voorbereiding, weet je wel. Goed, in ieder geval, mocht jij deel 1 nog niet hebben gezien, foei. Het staat nu hier in beeld. Klik daarop, of hier een of daar, weet ik veel. Of linkje in de beschrijving. Of voor alle de mensen die een beetje lui zijn, best wel pittig. dan komt er nu hier een stukje. Nee. Alsjeblieft. Oké, okay, waar de last one 1 is geëindigd, gaan wij dus verder. Goed, we gaan dus verder uit deel 1, daar begint deel 2. Er is ook meer actie, er is meer drama, lijkt wel soap. Ik ken mijn dealwerk bij MID, oftewel MID, Militaire Inlichtingendienst, alsjeblieft. En ik ontdek iets geks: MID-leak. Program. Wat is nou Mid-League Program? Daarvoor moet jij natuurlijk de film kijken, anders verklap ik alweer te veel. Maar ik kan je vertellen, het is niet iets goeds. Ik vertel het aan mijn nieuwe, geloof ik niet helemaal. We krijgen een conflict. De film gaat dus eigenlijk over Mid-League Program, de echte bad guys. En dat ik en Madeel tegen elkaar gaan strijden. Deze film is totaal anders dan 1. Wij gaan tegen elkaar strijden. Voor alle mensen die dat al eens hebben willen zien, wat dan ook, wie zal een daarvoor moet jij de film checken en of de echte guys worden gepakt of niet, of dat ze winnen, of dat er misschien een deel 3 komt, dat weten we niet. Dat was een klein verhaaltje uit The Last One Mid-League program. oftewel je zegt gewoon kort, Last One 2, klaar. Vonden jullie deze video gaan zeggen, ja, blauw duimpje. willen jullie meer abonneren? Dan zie ik jullie zeker de volgende keer weer. Ik zeg, wacht even, wat vonden jullie van de intro? Laat even weten in de reacties, ben jij nou benieuwd naar The Last One 2? Laat het even weten in de reacties. Wil jij nou alvast een sneak peek zien? Dan heb ik nu een kleine trailer voor jullie. Maar, voordat we naar die trailer gaan, op mijn website, dat staat nu in beeld. staan meer trailers, foto's en wie er allemaal meedoen met de film. Ik zeg doen dus, doen. Klik daarop, klik daarop. Of klik in de beschrijving voor alle mensen die op de mobiel kijken. Oké, okay, hier komt de trailer. Ik zeg alvast, later. Goedemorgen je yes. zon It's a beautiful day